Ja, beter, ja. Ja, omdat je zondag soms niks te doen hebt en uh, ja, dan kan je toch uh, of soms geen tijd om uh, ja, zoals ik de zaterdag moet werken en dan naar je zondag nog om uh, te halen wat je wil zeg Mevrouw, maar. wat vindt u ervan als er koopzondag komt? Uh, niet goed. Want? Uh, de zondag is er uh, om naar de kerk te gaan. Dat uh, vind ik. Ik vind het uh, een rustdag. En, en uh, ja. Oh, ja, dat is het belangrijkste, de rustdag, de zevende dag van de week is de rustdag volgens ook de Bijbel en dat geloof ik. Op 10 juni kunt u stemmen, gaat u dat ook doen? Ik, uh, ik denk het wel, ja. Ik vind dat onzin, een referendum is uh, niet goed. We hebben mensen gekozen in de gemeenteraad die moeten beslissen wat er gebeuren gaat. Doen ze het niet goed, dan worden ze weggestemd. Klaar uit. Dus op 10 juni gaat u niet stemmen? Nee, ik ga daar niet op stemmen. En de koopzondag zelf, wat vindt u daar dan van, wel of niet? Ik heb geen bezwaar tegen. Als men dat wil, dan doen ze dat maar. Mevrouw, goedemiddag. Eh, koopzondag, goedemiddag. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, ik vind, we hebben zes dagen de tijd om boodschappen te doen. Van morgens negen of acht misschien wel, tot s'avonds tien uur. Waarom dan ook nog de zondag? Ik vind het onzin. Ik vind het grote onzin. 10 juni is het referendum. Ja. Gaat u stemmen? Nee, ik ben weg, maar ik laat onze zoon stemmen. Ik vind het een heel goed idee. Ja. Ja, en de mensen die uiteindelijk door de week heel hard werken. Die kunnen dan op de zondag toch wel de, de inkopen doen. En ja, dat is heel belangrijk, vind ik. Dus uh, ja, doen. Dus u gaat ook naar het stembureau op 10 juni? Ja, dat doen we. Ja, altijd. Mensen moeten altijd stemmen, vind ik. Als je je stem niet laat horen, dan, uh, ja, dan weet je niet waard. Dus uh, dan moet je niet klagen. Dus, uh, doen. De koopzondag, uh, 10 juni mag er gestemd worden. Wat vindt u van de koopzondag? Nee, voor de mensen, voor, voor de winkeliers ook al niet. Die willen ook een keer een dag vrij zijn. En personeel natuurlijk. En ik, Zelf ben ik helemaal radicaal op tijd.